Ik laat je zien hoe je eigenlijk heel makkelijk je Twitter-account kunt koppelen aan je YouTube-kanaal. Als eerste ga je even naar het icoontje. Dan klik je op YouTube-instellingen. Daar klik je op. Dan ga je naar gelinkte accounts. Daar klik je op. En dan zie je hier Twitter verbinden. Dus daar klik je op. En dan gaat hij dus naar je API van Twitter. Dan moet je even inloggen. Ik doe dit even niet, want ik wil mijn Twitter niet gekoppeld hebben. Uh, je vult dat in, je drukt op app autoriseren en dan ben je eigenlijk gelijk gekoppeld met je Twitter account aan YouTube. Wil je nou meer weten over YouTube? Bekijk dan een van de volgende video's en ik hoop jou terug te zien bij de volgende video.